Ik ben Grieke Zandberg, ik ben 26 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben hier in Oeganda om een bijdrage te doen aan de zorg. En vooral ook omdat de moeder- en kindsterfte hier gewoon wel heel hoog is. Het verschil is gewoon heel groot tussen Nederland en Oeganda. Wat, uh, wat je hier heel veel ziet, is dat de moeders en baby's sterven waar dat eigenlijk niet nodig is. Aan heel makkelijke ja, voorkombare ziektes of heel makkelijk geneesbare ziektes. Ik geloof ook echt in dat kennisdelen. Zeg maar, dat je één op één uh, aan het werk gaat. Want je ziet heel erg dat verpleegkundige dingen overnemen. En je ziet ook dat uh, de sterftecijfers de afgelopen maanden zijn teruggegaan. Ik heb so much. She liked new night so much. En she liked haar work. She liked always being together with the baby. And she liked giving treatment in that correct time. Wat ik heel gaaf vind om te zien is dat het kindjes het uiteindelijk wel redden. En dat je denkt, kijk, dat kleine stukje wat ik aan kennis heb kunnen bijdragen... ...heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het kindje gewoon een grotere kans heeft gehad.